Vandaag wil ik het met je hebben over het volgende. Zelfvertrouwen. Vertrouwen in jezelf. No matter what. Vertrouwen op je gut feeling. Vertrouwen op je roeping. Op je calling. Die je hebt als ondernemer. Hè, om je missie uit te dragen. Je bent ondernemer geworden om een bepaalde reden. En er gebeuren altijd dingen onderweg. Waardoor je aan jezelf kan gaan twijfelen. Heb ik ook ik had dat ook wel eens en ik zal je zo meteen ook vertellen uh, wat ik eraan doe om daar overheen te komen. Want het ondernemerschap is, is ook een enorme grote, ja eigenlijk een soort van persoonlijk ontwikkeltraject wat je eigenlijk doorloopt. Nou, het afgelopen weekend was ik bij UPW, het is een van de events van Tony Robbins. Dit keer was ik uh, dedicated uh, om uh, helpdesk, uh, aan de helpdesk te zitten. En uh, ja, daardoor had ik heel veel tijd om ook het hele event te volgen. En ja, dat was wel weer fantastisch. Dus ik heb allerlei dingen weer opgeschreven. En elke keer pak ik er weer nieuwe dingen uit, waardoor ik denk, oh ja, uh, maar zo zit het dus in elkaar. Zo zit dat dus ook met die beperkende overtuigingen eigenlijk, uh, waardoor je je klein houdt. En er was ook een fantastische spreekster. En daar wil ik ook iets over vertellen. Uh, zij, uh, haar naam is Jamie Kern Lima. En misschien als je televisie kijkt, dan heb je er wel eens gezien met de reclame van IT Cosmetics. Zij heeft een bepaalde foundation ontwikkeld. Dat als je een rosea hebt, of eh, echt een rode huid, of eh, je hebt een probleemhuid. Als je dat erop doet, dan trekt dat helemaal weg. En eh, ja, zij heeft daar heel hard aan moeten werken om succesvol te worden. Ze heeft ongelooflijk veel nees gekregen. En dus heeft heel erg moeten intappen op dat eh, gevoel van vertrouwen in zichzelf. Om te luisteren naar wat voelde dat haar roeping was. En dat was dit middel op de markt te brengen. En dat klinkt heel groot. Maar in essentie hebben we allemaal... Ja, je, hebt, je hebt op een gegeven moment bedacht dat je ondernemer wil worden. Je hebt bedacht dat je een bepaalde dienst in de markt wilde zetten. En je voelde dat het ja, de oplossing zou zijn voor het probleem van je ideale klant. En als jij heel veel nees krijgt. Dan kan het zo zijn dat je enorm aan jezelf gaat zitten twijfelen. Eh, eh, en, en ik heb dat ook wel eens. Dat als ik een hele berg nees krijg op een bepaald moment. Dat ik dan ook slechter in mijn energie ga zitten. En ja, daardoor eh, zak je eigenlijk af. En, en dan, ja, dan kan je dus in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Wat dan helpt, is los te laten die nees. En weer te vertrouwen op je gut feeling. Hè? Van oké, okay, ik heb bedacht. Om een bepaalde reden waarom ik dit product ja, in de markt wil gaan zetten. Of waarom ik die online training wil gaan maken. Of waarom ik dit webinar wil gaan geven. Waarom ik veel meer ondernemers wil gaan helpen. En dus als je daar weer op intapt, Op dat gevoel waarom je inderdaad echt die mensen wil gaan helpen. En je gaat weer terug in je energie. Je energie terugpakken. Dan zou je zien dat er op een gegeven moment. Dat je weer in die flow komt. En dat het weer opwaarts gaat. Um, wat zij ook zei, want zij, vertelde, zij, zij heeft helemaal verteld hoe dat, uh, hoe dat ging bij haar. En uh, ze had iets heel uh, een mooie quote. Hij is in het Engels, dus ik hou hem ook even in het Engels. Hij klinkt gewoon wat minder krachtig in het Nederland. You can doubt yourself out of your destiny. Dus je kunt je, um, ja, twijfelen wat je hebt aan jezelf of aan je product of wat dan ook. Kun je, ja, ik zie destiny toch iets anders als je toekomst. Um, ik zie Destiny toch meer als je, ja, bijvoorbeeld je roeping. En als jij de hele tijd heel erg aan jezelf gaat zitten twijfelen. Dan kan het zijn dat je nou ja, gewoon een andere kant op gaat. En dat mooie pad hè, waar je uh, naartoe zou gaan, dat, dat, dat zal je mislopen. En dat zou gewoon enorm jammer zijn. Wat je dan kunt doen is dat je dan toch terug gaat grijpen naar ja, je gut feeling. Dat je daar gewoon weer je op uh, gaat intappen. En dat je weer gaat eh, vertrouwen op jezelf. En dat je ook je gaat focussen op de ander. Dat is wat mij altijd helpt. Als ik, eh, ik, ik kan op een gegeven moment ik kan best wel veel nees ontvangen. En op een gegeven moment is het ook zo van oké, okay, nou ja, dat, dat is dan een ding. Maar het is niet dat ze nee tegen mij zeggen. Ze zeggen eigenlijk nee tegen zichzelf. En dat is enorm zonde. En om daar aan te werken... Ja, moet ik er gewoon zijn? Moet ik ze gewoon bellen? Of ik moet in actie komen om ze te helpen. Om toch zichzelf ook te helpen met mijn hulp. Hoe is dat voor jou? Is er ook iets waardoor je denkt van ja, oké. Er gebeurt toch iets met me waardoor ik een stap achteruit zet. Niet er vol voor ga. En is het echt waar? Is het echt waar dat die beperkende overtuiging... Jou klein moet houden. Of kun je ook er doorheen breken? En wat kun je vandaag doen om daar doorheen te breken? Want een beperkende overtuiging is ook niet meer dan een verhaal wat je zelf vertelt. Het, we kennen ze allemaal wel van ik heb geen tijd, ik heb geen geld. Ik, heb, ik ben niet technisch genoeg. Ben ik wel de expert? Het zijn allemaal van die overtuigingen die je klein kunnen houden. Waar je ook doorheen kan breken. En dus als we het hebben over, ben ik wel de expert? Um, en je kan je daarachter verschuilen van, oké, okay, nou misschien ben ik nog niet helemaal de expert. Op het moment dat je uh, dat afbelt en dat je denkt van, oké, okay, ik ben, ik ben, hè, je, je kan zeggen, ik ben, ik ben de expert. Of ik ben, ik sta, ik sta tien stappen vooruit van mijn eigen ideale klant. En dus kan ik die persoon helpen. En dan kan je dat afbellen, dan kan je dat achter je laten en dan in je... Ja, toch in je grootsheid stappen, want daar gaat het uiteindelijk om. En, en ja, tap in op je why. Dat helpt ook enorm goed. Herinner je inderdaad hè, waarom je dat ook weer allemaal te doen hebt. En niet alleen voor jezelf, maar ook voor de anderen. Hè, weet dan ook dat op het moment dat je, dat je voelt, hè, die, die missie die je die, die, hebt branden, die gut feeling. Van, dit is goed wat ik heb bedacht en waar ik echt mijn klant mee kan helpen. En weet ook dat het niet verdwijnt. Het blijft bij je. Dus je kunt een heleboel nees krijgen. En er kunnen mindere tijden zijn. Maar het gevoel zal altijd bij je blijven dat je het echt wil doen. En dus kan je het ook niet voor je afschudden. Je moet het doen. En wat kun je vandaag ook doen om die eerste stappen te zetten. Om daar te komen. Dus wat ik je wil vragen is om... Ook vandaag eens te kijken welk besluit kan ik nemen om echt ervoor te gaan. Dus maak dat besluit vandaag. En plan ook je eerste actie om dichter bij je doel te komen. En uh, ja, deel dit hieronder. Want ik ben ook heel benieuwd wat je dan inderdaad ook gaat doen om die eerste actie uit te zetten. Dan maak je het publiekelijk en dan kan ik je ook accountable houden aan je actie. Nou, Ik wens je een fantastische week en tot snel weer. Doeg!